Ik ben Bas. Ik ben een realiteit. Ik ben een realiteitscoach. Ik help jou met je realiteit te verbeteren. Jouw realiteit zuigt. Ik ga er wat aan doen. Heb jij ook zo'n kut leven? Klik op de link. Dan doen we er wat aan. Hier. Relaties, relaties, relaties, relaties, relaties zuigen zo hard. En wat doen we er aan? Klik op de link. De poes is naar binnen. Hi, ik ben Bas. Ik ben een relatie- en intimiteitscoach. En ik wil jou heel erg graag helpen licht op deze zaken te werpen. Werpen, werpen. Zaken werpen. Hi, heb jij ook zo het gevoel dat je zoveel moet geven in relaties? En zijn relaties voor jou zo'n bron van onzekerheid en worsteling en angst? Een bron van worsteling. Dat is een big worsten. Dank je wel. Nou, dit vind ik wel goed zo.